Ik stap nu uh, ruim drie maanden met Baloe uh, met de leader en uh, dat valt heel erg goed. Mijn angst is minder. Uh, Baloes angst uh, is eigenlijk weg. Hij is rustiger met stappen. Uh, het is veiliger aan de hand. Nou, zelfs een zadelmaker die, uh, was van de week uh, om zadel te checken. En zelfs die stond versteld van hoeveel spieren Baloe eigenlijk de laatste maanden heeft ontwikkeld. Uh.